Boys, we hebben gezien aan de titelen. YouTube haalt mijn views eraf. Ewa? Ewa, ja. Moeim, we gaan niet te veel praten. Ik ben ook hier niet alleen. Ik ben met Robin en Ayman. We gaan zo like even joinen met hem op Discord. Want zij hebben het ook dezelfde problemen als mij. Ik weet ook, heel veel kijkers van me hebben dat ook. Dus boys, laat even in de comments achter wat jouw probleem is met YouTube. Je weet toch, misschien starten we ooit een rechtszaak tegen allemaal tegen YouTube. Je weet het, toch, we praten niet veel. Like, abonneer of koud van me. toch? I'm ga myself in my home And I don't want to go to no parties, little baby So don't send advice to my phone Boys, jullie hebben net gehoord dat Adam zei Ewa ja Ewa hey, ja, boy, boys, jullie hebben gehoord dat net Robin En Ayman JT is ook okay. yo Ayman JT, is goed bro Ja man Ja toch jullie... Boys, ik zet mijn ka... Oké, okay, dit bleuren we allemaal Mooi, boys, jullie hebben gezien, man wij hebben het over de views, eigenlijk de likes en de abonnees Want ik weet, mijn kijkers hebben dit ook allemaal last van Dus laat allemaal jullie reacties achter wat jij last hebt van YouTube Je weet toch? Voor de mensen die jullie zien bij kan uh, Ja, de eerste, we zoomen bij het editen Ik ga kanalen beoordelen doen, deel 6 Voor de mensen, hier staat dat ik 12.280 views heb verdiend Allee, totaal Als we naar mijn YouTube kanaal gaan, dan staat er maar 1k Dus YouTube heeft 280 views eraf gehaald, boys YouTube, waarom? Zeg mij waarom. waarom heb, wat heb ik voor jullie bestaan? Ja. Voor de mensen. Ja, allemaal die video. Voor kinderen. Oh, ja, dit blur ook. Voor de mensen. Bijvoorbeeld, hè, ik ga met de fiets naar McDonald's. Die heeft het ook wel goed gedaan. Maar die heeft nog niet eens 800 views. En YouTube zegt hè, dat ik 1077 heb. Totaal zop. Je weet het. We zien het gewoon bij. editen. Als foute, sorry als ik het uh -huh. fout uitspreek. Bij uh, ja, de video 3. Kan je met de fiets in de Mac drive dat, uh, ja of nee dat is de, ja, de video van de nee, mooi als we naar die video gaan dan staat er 734 heb ik gelijk nee maar dat is niet zo boys want die video had 1500 dus bijna 1100 zei ik zo eh, really. 1100, uh, 1100 ja sorry boys je weet toch er zijn te veel getallen in mijn hoofd snap je? ik denk dat daar veel getallen Hand, zie je, mijn hand, dat moet volle pakjes. Je weet toch, we hebben boze ogen gekregen voor die misgunners. Jullie zien mijn fucking hand, man. Jullie zijn echt op misgunners, man. Voor de mensen, het is ook niet bij mij het enige. Het is ook bij de boys hier. Is maar Robin, Robin heeft er ook last van, maar dan van zijn likes. Maar Robin, ja. het komt ook binnenkort ja. aan de views, bro. Ik heb je het je al gezegd, bro. Al zien, know, bro. Bij hem, bij hem is het alleen de abonnees en de likes, maar bij hem gaat het binnenkort aan de views ook komen. YouTube, dit is een waarschuwing voor jullie. Waarom? Ja! Haal jullie te veel likes en abonnees en views weg en mijn comments laten Ze halen ook comments eraf. Dus YouTube, ze ja, komen jullie, jullie, Kijk! Jullie zien YouTuber uit België. Ja, kijk, dat dat, dat, dat. vliegen uit vast? Jullie. Ayo, pikje! Hé! Shh, shh, shh. Dagoe. Ja toch boys, <tog> we no niet veel. En zo naar Ayman JT. heeft agressiviteit. Ayman wil je nog iets tegen die mensen zeggen? Zeg, zeg! INSHAALLAH ja, dat jouw oor- F*****familie k***** dood ga oor kind Ja toch man, Ja Robin wil jij nog iets zeggen? Psst, YouTube neemt me ook af en toe in mijn reet. maar ja daar praten we niet over, want we zijn geen... F***** snap je? Ze probeert mijn kanaal te verkrachten, jullie k*****moeders man Mijn kanaal gaat komen, jullie k*****moeders man Ik begraaf allemaal hun moeders in die grond. Hey boys, ik wil u nog een wijze tip geven op deze mooie zondag Vertrouw deze dag. Slapje. Savi, rust, rust, ga maar rustig. Voor de mensen nog één wijze tip op deze zondag: vertrouw niet veel mensen. Maar mensen deze nee. dagen dragen allemaal maskers. Maar achter je rug Dit is voor al die mensen. Als ik het wil, zet ik ze betaald. Als ik het wil, zet ik ze betaald. Ik kan vergeten, maar ik kan niet vergeten. Dus als ik het wil, ik jullie. Oké, okay, boys, sorry voor de. The... Je weet toch, mijn wijze tip was. Vertrouw deze dagen de veel op mensen. Bouw op naar je toekomst. Bouw op je mensen die je wel vertrouwt. En uh, ja, man, vergeet niet te liken, te abonneren. Of. goed. wacht! Wacht!